Dames en heren, Sigrid Kaag. Wij weten allemaal, als mensen uit onze eigen samenleving... ...dat het land snakt naar een doorbraak. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met zes van de constructieve partijen... ...aan tafel gaan. Het nationale belang vooropstellen. En wat ons betreft gaat het over het klimaat, onderwijs en over de woningnood. Veel dank.